Goed zo Black Tech, hé hey Black Tech, hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Annabel, kijk eens, een nieuwe zak. Helemaal vol. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Goed zo Joyce, hé hey Black Tech, kijk eens Black Tech. Oh Joyce. goed zo Joyce.